Mijn naam is Piet van der Pas en ik ben uh, acteur of theatermaker en doe al zes jaar mee de uh, Dutch No Dance Division uh, kerstvoorstellingen en ik zou niet weten wat ik met kerst moest doen als ik dat niet zou doen. Mijn, mijn rol? Ja, een lijk. Ik ben een lijk en uh, eigenlijk ben ik al dood voordat de voorstelling begint, zou ik maar zeggen. Het is de rol van Jacob Knoester, in het Engels heet hij Jacob Marley. Maar dood dus voor het begin en dan uh, ja, word ik rondgereden. Ik moet niet alles verklappen, en dan ben ik op toneel toch, wat er dan van me over is. En daarna ben ik de geest van, uh, van dat lijk en dan, ja, dan ben ik eigenlijk de hele tijd in The Wings. Ook als ik niet in de wingsman, Ja, raar hè. Cryptisch. Maar ja, het is ook een geest. Nee, het is een leuke korte rol. En ik mag uh, heel veel flapperen en fladderen met beeldschone, fantastische dansmeisjes en jongens. Het is een feest. Uh, hoe ik het tot leven breng, die geest. Dat is een hele grappige. Hoe breng je een geest tot leven? Die is dus dood. Nou, ja. Sowieso, prachtige muziek. En een enorme creativiteit van, van Tom en Rines. Ja, dat is. Um, je hoeft bijna niet zoveel. Ja, je zelf bijna niet zoveel te doen, eigenlijk. Ehm. Um, vooral leuk vinden. En goed luisteren. Ik bedoel, het moet wel allemaal kloppen. Hè? Er kunnen heel veel dingen misgaan in zo'n dansvoorstelling. Uh, bijvoorbeeld, ja, ik heb vleugels. Want dat zou je wel zien. Als ik geen vleugel niet aangeef, dan vlak die omhoog. En dat, als iemand misgrijpt, dan gebeurt er ongeluk want dan lopen ze allemaal tegen mijn vleugels aan, zou ik maar zeggen. Ook weer cryptisch, hè, maar wel waaier. I'll give you een nod. Oké, okay, I'll give you a nod. But once I, once I give you the nod, can you. Just breathe it out as you feel, rather than yeah, beat, yeah, that's restrict it. you, because we're in an they, hour hour hour hour. Hour. Yeah. And something might happen, as soon as he adds movement, yeah, of course, hour. you may say, oh, I want to wait for that to finish, yeah. before I go on. <laughs> yeah, yeah no, I know, we yeah. already did a bit. Oh, great. Nou, oh. yeah. ah, dat is, is, hoe het werken hier is, nou, dat is geweldig. Voor mij, ik ben, ja, ik ben er niet aan. Ik ben een soort kuifje in wonderland en ik leer hier dingen die ik, uh, ja, die toen ik toen ik de opleiding deed nooit geleerd heb. Acteurs die hebben een beetje de neiging om uh, soms te zeuren. Soms snap ik dat, soms snap ik dat niet. Maar als je dan tussen dansers zit, meedoet mee aan zo'n grote dansproductie, dan zie je ziet hoe hard die mensen werken en hoe gedisciplineerd dat gaat. En, jongens, dat is uh, weer heel nederig van soms. En wat ik al zei, het is leerzaam, maar het is vooral ontzettend leuk. Oh, ja, hoe, hoe dat is er met Rinus? Ja, Rinus is een van de meest creatieve mensen die ik ken en ik heb het al gezien. Hoe mooi hij acteert, hij is natuurlijk niet alleen maar een danser of een goeie hij is ook een acteur, kan ook zingen, man kan heel veel, maar hoe hij werkt aan die, uh, aan die rol van Frederik Verrek heet hij dan bij ons. Ja, mooi, hoe hij die, die eenzaamheid speelt. En, uh, ja, mooi. Niet alleen maar als een boze, nare man, maar er is iets ver weg verstopt waar hij niet meer bij kan. En nu wordt het tijd om daar bij te komen. En dat doet hij heel mooi dat is heel inspirerend. Echt waar. Komen. Ach, Wat mijn favoriete kerstherinnering is? Nou, ik heb een hele leuke kerstherinnering. Ik kreeg mijn eerste contract bij Rob van Rijn, ooit lang geleden, in de jaren zeventig. De eerste echte contract en Rob van Rijn was de grootste pantomimspeler van Nederland. Misschien van Europa, hè? pantomim. En nou, daar, kreeg ik, daar ging ik werken en wij werkten met kerstverrijs, We de hele Europa door met kerst, met de voorstelling Scrooge en Marley, oftewel A Christmas Carol. En een van de rollen die ik daarin had was het hoofd van de geest van Marley. En nu ben ik de hele geest. Ik heb dus promotie gemaakt. Maar dat is een hele leuke herinnering. Daarom vind ik werken met kerst vind ik het leukste wat er is.